Er is er ook goed nieuws op het gebied van de PCR-testen. Het RIVM Jaap van Dissel heeft eindelijk bekend dat de PCR-test niet geschikt is om corona mee vast te stellen. De, positie... de positieve testen zeggen niks. We kunnen dus stoppen met zomaar mensen in quarantaine dwingen. En stoppen met de angstberichten in het nieuws over besmettingschade. Dat is fijn, Nederland kan weer opgelucht ademhalen. De sterftecijfers waren trouwens al sterk verwaterd... doordat alle sterften van zowel met als door corona bij elkaar werden opgeteld. En doordat er de, fouten, de foutieve PCR gebruikt wordt, is er dus überhaupt geen sprake. Van een tweede coronagolf. Top! En jawel, er is nog meer goed nieuws. Het geneesmiddel HCQ met zink werkt namelijk erg goed... ...en is nu eindelijk ook toegestaan in Nederland. Ja. Mocht iemand alsnog corona krijgen... ...dan kan die betreffende persoon nu gewoon behandeld worden. En er is ook geen noodzaak meer voor een algemene vaccinatie voor iedereen. Ja. Deze mensen zijn voor goed beschadigd. Gelukkig is dat in de coronacrisis nu voorkomen. Omdat het risico in de reeks van griep ligt en er nu dus zelfs ook een geneesmiddel is. We hopen dat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge die zijn zal vrij sneer richting Rob Elens en HCQ met zink zal goedmaken. Dat zou tof zijn. Positieve berichten even door willen geven daar binnen in de Tweede Kamer. Naar ja. ons luisteren ze namelijk niet. Wij zeggen dit al maanden. En vertel de regering dan gelijk even dat die spoedwet ook van tafel kan. We zeggen jullie wat een enorm geweld die spoedwet aandoet tegen onze democratie. Dat die wet jullie politieagenten straks gaat dwingen nog meer onrecht over burgers te forceren. En laten jullie straks de samenleving en de economie nog verder beschadigen. Maar als we een voorspelling mogen doen, dan zullen ze daar binnen... ...wel zijn doordenderen met hun vaccinatieprogramma en het vergroten van hun macht. Ondanks wat de duizenden artsen, experts, hoogleraren en demonstranten ook zeggen. Want ook al zijn de maatregelen niet meer nodig, ook al zijn ze onbewezen, ook al zijn ze extreem schadelijk voor mensen en economie... ...en ook al plegen mensen zelfmoord van ellende door zich van verzorgingstehuizen van zeven hoogtepletten te starten... Corona is niet zomaar een griepje hoor. Het slaat echt erg op je longen. En we moeten dus gewoon nog even volhouden met z'n allen. Vergeef mij dit sarcasme. Maar de hypocrisie die rondgaat is tuiten te noemen. Wereldwijd slaat de armoede en honger toe vanwege de maatregelen. Luister naar Michaela Schippers. Luister naar de berichten over de gevolgen van de maatregelen hier in Nederland. Deze regering moet stoppen, beste politiemensen. En jullie spelen een sleutelrol in de machtsstructuur. Voor een veilig Nederland en is er voor iedereen. Een ander citaat luidt: De leidinggevende waardeert een kritische houding. Verwijs hiernaar als je het gesprek naar boven toe aangaat en laat je hart spreken. Ik doe ook een beroep. Op de trots van jouw familienaam. Hoe willen jij en jouw nakopelingen aangekeken worden als dit straks allemaal weer voorbij is? Heb jij meegeholpen aan de oplossing of was je onderdeel van, standhouden van nee. het stand van het probleem? Beter ten halve gekeerd dat het hele verdwaald is wat ik je met klem op de borst druk. Oké, okay. ik ga antwoorden. Beste politiemensen, mijn moeder zei vroeger altijd tegen me, de politie is je beste vriend. En ik zie dat ook in die uitingen terug. Jullie zijn dienstbaar en waakzaam voor de mensen. En hebben een mooie beroepscode voor de mensen. En jullie volgen ook maar bevelen op. Jullie moeten vertrouwen op de hogere leiding. Maar er komt een punt bij iedereen... Waarop je nee gaat zeggen. Nee tegen onrecht. Ja voor de burger. het verleden, waar we jaarlijkse herdenkingen voor houden. Weten jullie hoe die verschrikkingen ontstaan zijn? Via angst en via wetten. Beide aspecten spelen nu ook in Nederland. Wat zouden jullie doen om te voorkomen dat dat soort verschrikkingen... ...zich nu opnieuw zouden kunnen voordoen? Jullie zouden er alles aan doen, hoor ik je denken... Maar wat houdt dat in concreet voor jouw rol nu? Hier, vanavond. Echt lieve mensen, bedenk goed wat je met jouw eer, jouw naam en de naam van je familie doet. Luister naar je hart en verlogen jezelf niet. Kijk naar de inhoud van wat er gezegd wordt. En kijk daarna naar het grote geheel van waar we hier nu in zitten. En zorg dat je later met menselijke trots kunt terugkijken op jouw rol nu. Praat onrecht niet goed. Voel je angst en groei je moed, zodat je liefdeskracht overwint. <tied> <Okay>. <tied> Nogmaals, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald trouwens ook een wijze uitspraak van mijn lieve moeder. We gaan het samen oplossen en stap voor stap onrecht rechtzetten. En onze systemen vernieuwen om dwalingen van bijvoorbeeld overheden tegen te gaan. Dank jullie voor de aandacht en bedankt voor de liefdeskracht die jullie in je dragen. Mijn naam is Ferdinand van den Neuken. Dank u wel. Deze mooie microfoon heeft meegenomen in het schild. Ten eerste even een grote pauze voor Ferdinand. Ja. Ja. Ja, hij, hij was hier van de die donderdag nacht. Hij om buiten de cirkel te stappen. En uiteindelijk ik kreeg. En heel mooi op Facebook een de openbaring deed. En zei ik wil eigenlijk in het midden zitten. Maar het was angst wat me tegenhield. En vervolgens sprak ik een bericht voor hem. En hij zei weet je Ferdinand. Soms neem je een rol. En soms neem je hem in. De rol die hij heeft genomen is tijdelijk degene die buiten de cirkel stapt. En een voorbeeld gaf aan alle mensen die vroeger kregen. En daar zijn hart open te openen. En ik denk dat dat een heel groot voorbeeld is voor iedereen. Stap alsjeblieft over iedere vorm heen van angst. Laat angst je vijand zijn en laat vertrouwen je grootste wapen zijn. Yeah. De burgemeester is gebeld en we hebben het samen met de politie opgelost. We kunnen tot 8 uur hier zonder enig probleem blijven. Dat lijkt een inlevering, maar zie het alsjeblieft als een overwinning. Yeah! Ik ga je vertellen waarom. Het gaat al lang niet meer over anderhalve meter. Het gaat al lang niet meer om 30 minuten. Het gaat hier om het vormen van eenheid. En Dit is de eerste stap vanavond dat we samen met de politie en elkaar een deel hebben gesloten, waar de burgemeester geen nee tegen kon zeggen. Dus bij deze Reinier en Matthijs, hij heeft me net geteld, ik heb moeten lullen als brugman. Dat is haast voor, ik heb heel erg mijn best gedaan. Nou ja, in Amersfoort kennen we dat ook hoor. Ja, ken je de Amersfoort ook? Maar dit betekent mensen, en dit is ook een